Stop stilstand. Vooruit. Met een eerlijke start voor elk kind. Vooruit. Door het klimaat aan te pakken en eraan te verdienen. Door niet weg te kijken bij stikstofproblemen, maar vooruit. Met gezonde natuur. Stop stilstand. Stem vooruit. Stem 15 maart D66.